Wilt u graag landelijk wonen, misschien bent u wel paardliefhebber, dicht bij de zee, op fietsafstand, van de duinen, maar ook van het centrum van Castricum. dan zit u hier echt prachtig. Ook in een zeer mooie woning, waarvan de eigenaar al zegt: nou, dit is ons paradijsje. Ruim 200 vierkante meter woonoppervlakte, een kelder eronder, een grote garage met bergingen. Kortom, echt prachtig gelegen, superwoning. Wilt u deze woning zien? Bel dan met HVMS op 0251 655 086 en ik laat u graag de woning zien.